Leren doe je altijd en overal. Uit je opleiding haal je altijd meer dan uit je diploma blijkt. Relevante activiteiten die je binnen of buiten je studie hebt ondernomen, zoals curriculumonderdelen, MOOCs, stages en bijbanen, leveren concrete kennis en skills op. Maar hoe maak je die zichtbaar? Met EduBadges. Visuele, digitale certificaten die bewijzen dat je bepaalde kennis hebt opgedaan of specifieke vaardigheden beheerst. Je kunt ze delen op sociale media, opnemen op je cv of online tonen waar je maar wilt. In het buitenland geven al heel wat onderwijsinstellingen en bedrijven badges uit. Maar ook in Nederland zijn badges aan een opmars bezig. Waarom? Edu-badges zijn meer dan mooie plaatjes. Ze bevatten digitale informatie over de uitgever, je onderwijsinstelling en waarvoor je de badge hebt ontvangen. Aan de hand van deze digitale informatie kunnen andere instellingen of werkgevers jouw edu-badges verifiëren. Zo maak je duidelijk wat je weet en wat je kunt, waarmee je je onderscheidt van anderen.